Ik wil jullie in deze video graag het verhaal van Boris vertellen. Uh, het begon ongeveer een jaartje geleden. Uh, ik kreeg één keer per week les op de Arkenhoeven op donderdag. Tijdens de kerstvakantie hadden we blondie op de Arkenhoeven gezet en is ze daar niet meer weggegaan. Steve kwam met het idee om uh, mij uh, op een pony te gaan laten rijden. Voor, uh, Dat was voor de pony heel goed, voor mij was het ook heel goed. En ja, dat was Boris. Ik kon Boris gaan rijden. Daar was ik echt, echt heel blij mee. Het was echt een scheetje. Uh, Boris moest eerst naar de tandarts toe. Toen heeft hij zijn wolfkiezen laten trekken. Dat zijn uh, achter zijn normale kiezen zaten kiezen die dan in de weg zitten, volgens mij. Ik weet het niet. Ja, zoiets. Als je het meer wil weten, vraag het aan de tandartsen. En die moest eerst getrokken worden. Dan had hij wat pijn aan zijn mondje. Want dat is natuurlijk niet zomaar wat. Daardoor kon ik eerst uh, niet op hem rijden. En ging ik eigenlijk alleen maar hem poetsen, met hem wandelen in het paddock zetten. En kuntjes met hem oefenen. Daarna ik voor het eerst op hem gaan rijden. Ik was eigenlijk best wel heel erg zenuwachtig. Gelukkig ging Daan eerst even op, kon ik even kijken. En daarna ging ik erop. Het voelde eigenlijk best gek. En ik vond het nog steeds echt eng en spannend. Omdat het natuurlijk niet mijn eigen pony was. Omdat uh, ik bang was dat ik iets fout zou doen. Hij was vanaf op het eerste moment al een klein boefje. Toen heb ik les gehad vandaan En heb ik hem um, een tijdje gereden. Ja, nou, een tijdje heb ik met hem gereden. Ja, in die tussentijd tussen uh, in dit jaar dat ik hem heb mogen rijden. Boris die had al met vorige uh, de vorige, leaser, de vorige uh, baasje die hem reed, had hij al L2 gelopen en had hij al punten voor het M volgens mij. En als je natuurlijk iemand nieuws erop hebt dan uh, is het weer even wennen. Dus ik ben met hem in de BB gestart en ik hield echt bij alles echt, echt hele goede punten. Dus ik heb veel wedstrijden met hem gereden en ook echt super goede punten gehaald. Ik ben echt super trots op onze resultaten. Ik heb super veel les gehad van Daan. We zijn echt heel veel verder gekomen. We hebben uiteindelijk ook in een B kunnen starten. En dat was echt gewoon een doel van mij om in de B te starten met hem. En het was gelukt en ik hield super goede punten. Ja, Jullie kennen Boris als het altijd lieve... En altijd luisterende luisterende pony, maar dat, dat was hij ook zeker, maar soms kon hij ook een draakje zijn. Ik heb met Boris heel veel uh, dingen gedaan. Ik vond het heel leuk om samen met Boris TikToks te maken. Daardoor hebben jullie hem ook best vaak op ons TikTok account gezien. Gewoon puur omdat hij zo makkelijk is met alles. En dan kon ik heel makkelijk dingen met hem doen. Ik heb ook met hem gesprongen. Niet heel hoog, gewoon echt een bouwtensprongetje. Net zoals met Bella. Want hij is en blijft een dressuurpony. Maar hij vond het toch grappig en ik ook om soms even een klein sprongetje te doen. Op een gegeven moment wil ik ook in een woensdagles gaan rijden met hem. En dat vonden we allebei echt heel leuk. En ik vond het ook heel erg gezellig. was met Boris ook. Want Boris die was helemaal uh, fan van elk paard dat er maar is. Ik ben ook met Daan een paar keer op buitenrit geweest. Dat was ook zeker een ervaring. Boris vond dat echt helemaal geweldig. En hij voelde zich dan echt de man tussen uh, andere paarden. <laughs> dus dat was wel heel schattig en grappig. Ik heb met Boris ook echt heel veel privélessen gehad. En we hebben allebei zoveel geleerd van elkaar. Alles ging echt heel erg goed. We hadden uh, goede punten gehad op wedstrijden. We waren echt goed bezig samen. Ik had Echt ook gewoon echt een klik met hem en uh, ja, het ging gewoon echt heel erg goed, met rijden ook. En uh, toen begon het eigenlijk woensdag. Hij, uh, hij was echt eigenwijs tijdens het rijden. Maar hij ging eenmaal uit zijn dak en we dachten nou, misschien vindt hij dingen gewoon eng. Want dat waren we eigenlijk niet van hem gewend zoals hij uh, nu deed. Hij was soms eigenwijs, maar dit, dit deed hij nooit. Oh, we hadden niet bedacht dat het iets zou zijn, dus bijvoorbeeld koliek of zo. Uh, donderdag heb ik gewoon echt super lekker met hem gereden. Hij was heel braaf, deed alles echt super goed, echt een perfecte afsluiting. Uh, na het rijden had mijn moeder hem op stal gezet en ging ik de springles in en toen heeft ze hem zien rollen. Uh, daar hebben we niet echt aandacht aan besteed. Uh, ik wist wel dat hij daarna niet ging rollen, dat hij normaal gesproken niet rolde, maar dat, ja, dat, dat is ook gewoon onvoorspelbaar. Vrijdag was het toen. Ik kreeg een berichtje en dan vroeg ze aan mij hoe laat ben je op stal, omdat ze wist dat ik anders in paniek zou raken. Dus ik heb niks van haar gehoord dat dat niet handig is. Ik heb toen, die dag had ik ook Anglia, dat heb ik nog even afgemaakt. En ik ben daarna gewoon naar huis gegaan. Ik ging niks denken en toen kwam ik thuis. En toen vertelde mijn moeder echt heel naar nieuws. Uh, dat ze Boris hadden gevonden met coliek in zijn stal. Hij had, echt, nou ja, hij had echt heel veel pijn. De dierarts was gekomen en hij had, nou, hij had paraffine gekregen. En pijnstillers. Paraffine, dat zorgde ervoor dat alles doorglijdt. Hij dat is langs uh, zijn uh, echte ontstopping gegaan. Dat heeft niet zijn ontstopping weggehaald. Dat was wel echt heel naar. Ik had die vrijdag ook les. Voordat ik les had, heb ik met hem gestapt. Toen heeft mijn moeder een oogje in het cel gehouden. En ook met hem gestapt, stappen, dag, uh, hoopten we dat het een beetje los zou komen. Hij lag in zijn stal. Hij lag rustig, dus verder was er niet echt een probleem. Want als hij echt op zijn rug zou gaan liggen, dan, dan zouden we weer echt hulp moeten gaan zoeken. Uh, na mijn les hebben we uh, heel lang met hem gestapt. Echt tot 11 uur s'avonds of zo. Tijdens het stappen wist ik eigenlijk al dat het niet goed met hem ging. Dus ik was eigenlijk mezelf wel aan het voorbereiden op dat hij weg zou gaan. Klinkt best raar, want je weet nog niet dat hij weggaat. Maar toch ben je aan het voorbereiden. Dus ik was echt aan het genieten van de momenten die we nog samen hadden. Uh, toen is de dierenarts gekomen. Die heeft hem iets gegeven waardoor hij rustig de nacht door kon komen. Want hij had echt niet naar zijn zin. Hij is toen naar de boerderij verplaatst bij de meiden. Dus daar heeft hij zijn laatste avondje kunnen uh, doorbrengen samen met de meiden. Dus dat was wel heel erg fijn voor hem. Eef die uh, er boven en heeft hem in de gaten gehouden. S'nachts is hij een paar keer met hem gaan wandelen. 's Ochtends zijn wij meteen weer naar de meneze toe gegaan. Ik had helemaal mijn tas gepakt, want ik zou huiswerk gaan maken op stal. En ik zou met hem gaan wandelen. Echt, Ik had hele plannen voor, uh, om hem in beweging te houden. Maar s ochtends ging het echt niet goed met hem. Hij is naar de andere stal gebracht voor rust. Omdat dat, omdat dat best belangrijk is. De dierenarts is gebeld toen. Ja, het ging gewoon echt niet goed met hem. Hij was heel. Hij had een hele hoge. Nee, hij was heel buiten adem. Zonder dat hij iets had gedaan. En ja, dat, dat is gewoon echt niet goed. Toen is de dierenarts gekomen. Die is hartslag opgemeten. Temperatuur gemeten. Ja, dat is gewoon allemaal niet goed voor. Een uh, paard die in zijn stal staat en niet aan het doen is. Uh, daarna is ze met een handschoen is ze in hem gegaan. Heeft ze gevoeld. Toen zei ze: van ja, dat komt eigenlijk niet meer goed. Wat ze voelde is dat ze darmen gedraaid waren. en uh, in een knoop terecht waren gekomen. En dat is gewoon echt niet goed. Toen heeft hij uh, pijnstilling gehad en heeft hem even ergens anders heen gebracht. Toen is er overleg geweest en het overleg heeft. Duidelijk gemaakt dat het voor Boris het beste was om hem te laten gaan. Dus toen heb ik even, uh, even tijd met hem gehad. Omdat ik het natuurlijk ook wel heel erg lastig vind, vond. En heb ik even staak kunnen worstelen en een stukje kunnen afknippen. Dus dat heb ik nu nog steeds in mijn kamer liggen. Nou ja, toen kwam de dierenarts met de middelen om, uh, om het te stoppen, om het zo te zeggen. Nou ja, toen is hij ingeslapen omdat het gewoon echt niet verder meer kon. Na afloop uh, heb ik nog even met hem samen kunnen zijn. Want ja, dat, vond ik, dat vond ik echt wel heel erg fijn. Omdat ik anders het gevoel had dat ik niet goed afscheid van hem heb kunnen nemen. Daarna hebben we even met z'n allen in kantine gezeten. Om het even na te praten. En ik heb dan ook nog mijn uh, vragen kunnen stellen aan de dierenarts. Dat vond ik echt heel erg fijn. Omdat ik toch wel echt vragen had. En door het inslapen kon ik er ook bij zijn. En heeft ze ook uitgelegd wat ze aan het doen was, want ik vond het echt oprecht heel erg lastig. We zijn er naar huis toe gegaan. Rick heeft toen troosteten gekocht omdat hij ons graag wilde helpen. Nou ja, dat had wel iets geholpen. Nou, dat had eigenlijk niet geholpen, maar het was wel heel fijn. Uh, ik mis hem echt nog steeds echt heel, heel, heel erg. Ik voel me ook nog steeds narer over. Nou ja, dat is ook wel logisch. Oh, S'avonds waren we teruggegaan om... Uh, de paarden even in stapmode te zetten en Chino los te zetten. Uh, toen was het wel heel lief dat uh, van Steve en Daan en Carine... ...hadden we een heel lief uh, pakketje met pepernoten en chocolade gekregen. Daan kon er niet bij zijn, dat vond ze zelf ook echt heel erg naar, ...omdat ze er graag bij wou zijn voor Boris en ook ja, gewoon erbij wou zijn. S'avonds hebben we Daan nog even gezien. Toen ben ik met Maren uh, gaan praten, dat was ook wel heel erg fijn voor mij. Voor, voor afleiding, want ik miste hem wel echt heel erg. Want ik hoefde ineens niet iets met hem te doen. Uh, en daarna had ik Daan nog gezien en heeft ze me even een knuffel gegeven. Ja, en dat vond ik wel heel erg fijn. hij er heeft hem uitgelegd dat het niet mijn schuld was. Dat vond ik wel heel erg lastig, omdat ik wel echt het gevoel had dat het mijn schuld was. Omdat ik natuurlijk degene was die ervoor voor hem zorgde. En uh, voor mijn gevoel voor hem had moeten zijn. En voor mijn gevoel had ik ook het gevoel dat ik er niet genoeg voor hem was. Toen heeft Daan me uitgelegd dat het niet zo was en dat het gewoon echt pech was en ja gewoon echt niet fijn. Steve heeft de volgende dag ook nog even gebeld om te vragen hoe het ging. Dat ze ons ook even rustig hunden, omdat het natuurlijk echt niet fijn is was. We hebben het toen eventjes gelaten en een weekje daarna hebben we het online gezet. Gewoon even om wat rust te pakken, omdat natuurlijk uh, het verlies van een pony is, niet zomaar wat. Ik ben die maandag ook weer naar school toegegaan. Het was wel heel erg lastig, omdat uh, ik natuurlijk een pony had verloren. En ja, dat was echt heel erg naar. Niet paardenmensen begrijpen dat niet. Ik heb uh, ja, veel mensen die vroegen aan mij van wat is er aan de hand. Die dag fietste Elisa ook mee en ik moest echt huilen bij Elisa en toen iemand anders die meefietste die vroeg van waarom moest je huilen en die probeerde het wel te begrijpen maar die begreep het gewoon niet want het is niet zoals een hondhuisdier het is gewoon echt je beste maatje waar je alles mee doet maar sommige mensen begrijpen dat niet en ja dat snap ik ook ik vond ik zelf ook wel heel erg lastig en um, mensen proberen het wel te begrijpen en ik vind het ook echt heel fijn dat ze dat proberen maar op, op zo'n moment kan je iemand niet helpen met te zeggen van het hoort bij het leven of uh, van het is heel naar ja je kan op dat moment gewoon iemand niet echt goed helpen en dat is dat klinkt heel raar maar het is zo want je maakt het niet beter dat klinkt heel gemeen maar het is wel zo want ja ik heb me er echt niet beter door gaan voelen door mensen die zeiden van nou, daar kwam ook iemand naar me toe en die zei van, het hoort bij het leven. Ja, nou, op dat moment heb ik gewoon echt helemaal niks aan je als je dat zegt. Ja, dat doet gewoon pijn, omdat het zo direct is naar iemand toe van, het hoort bij het leven. Ja, fijn, dankjewel. Ik heb wel van jullie, uh, we hebben het online gezet en ik kreeg echt heel veel lieve, ja, helpende berichtjes van... Uh, jullie, en ook echt, jullie hebben voor mij echt het medeleven getoond en dat was voor mij wel heel erg fijn. Dat op de menage was dat ook zo en uh, op school vond ik het gewoon lastig omdat ik het echt heel naar vond. En dan uh, om het van jullie ook nog te horen vond ik echt, gewoon echt heel fijn. Nou ja, dat was ongeveer mijn verhaal van Boris. Ik hoop dat ik het goed heb kunnen uitleggen. Als jullie nog vragen hebben, wil ik ze graag beantwoorden. Als ik ze niet meteen beantwoord, dat komt omdat ja, ik zit er zelf ook nog steeds echt doorheen. Want het is nog niet zo lang geleden gebeurd. Bedankt voor jullie steun en medeleven. Ik heb er echt, echt heel veel aan gehad. Nou ja, ik, ook al is hij er niet meer, ik hou nog steeds echt heel veel van het gastie. Ook al is hij er niet meer, ik blijf van hem houden. Hallo. Ik heb je wakker gemaakt. Hij lag zo lekker te slapen. Zo, we zijn een minuutjes bezig geweest.